Welkom bij TestTalks. Vandaag volledig in vakantiesferen. We gaan bellen en surfen van op reis. We smeren ons goed in tegen de zon. We krijgen enkele reistips mee. Maar voor we vertrekken moeten we eerst onze belastingsbrief invullen.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 Ja, dat, dat is eigenlijk omdat hij een, een, vrijstelling, van, uh, zijn roerende voorheffing, een vrijstelling van zijn dividenden uh, kon aanvragen mm -hmm. uh, en zo roerende voorheffing kon terugkrijgen. Okay. En anderzijds, door uh, een deel van zijn roerende inkomsten uit uh, kasbond bijvoorbeeld aan te geven, ja. kon hij nog een uh, extra 211 euro terugvorderen. Geert, die cijfers allemaal goed en wel, maar die komen niet zomaar uit de lucht gevallen neem ik aan. Hoe ben jij op die berekening gekomen?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 Of de zon vandaag schijnt, ik zou het niet kunnen zeggen, want ik zit de hele dag in een donkere studio. Gelukkig is ons zonnetje ander komen bijzitten en ze is net terug van vakantie. Helemaal bruin en uitgerust. Hallo. Anne, jij hebt onze zonnecremes getest en je hebt er een aantal meegenomen. Hoeveel hebben we er eigenlijk in totaal onder de loep genomen? Wel, hier zie je maar een selectie van. Eigenlijk in totaal hebben we meer dan 50 zonnecremes getest. Oké, okay, en een heel belangrijke vraag. Doen die zonnecremes wat ze ons beloven? Wel, een grote groep... Gelukkig wel, okay. maar toch een aantal uh, ook niet. Uh, de eerste is eigenlijk uh, kliniek. Hier zie je eigenlijk een SPF staan: 30. Factor 30, hè? Ja, ja. en SPF wil eigenlijk zeggen bescherming tegen UVB. En dat is belangrijk om geen zonnebrand te hebben, ook bescherming tegen huidkanker. Deze zou eigenlijk maar een SPF 10 mogen hebben oh, op de verpakking. Okay. Ja. En ook UVA is niet oké. Okay. UVA? Wat is dat dan? Wat is het uh, verschil? UVA is eigenlijk vooral om je te beschermen tegen uh, huidkanker en ook te beschermen tegen huidveroudering. Okay. Dus beide factoren zijn belangrijk. Ja. Dan heb je deze twee van uh, Zwitser. Deze is eigenlijk ook niet goed qua SPF uh, 50+. Plus. zou moeten zijn SPF 30. Mm -hmm. En deze is ook niet goed qua UVA. En dan heb je als laatste uh, ISDIN. Deze SPF 30 zou eigenlijk maar SPF 15 mogen zijn. 15. Maar de firma heeft laten weten dat dat product ondertussen niet meer uh, te krijgen is. Met andere woorden, ze geven ons gelijk. Uh, dat weet ik niet. Maar één ding is zeker, wij laten onze producten testen in een erkend labo met uh, de Europese juiste normen. We hebben het nu gehad over de slechte leerlingen van de klas. Er waren toch nog een paar goede, mag ik hopen. Ja, uh, inderdaad, die staan hier. Ja, Oké. Okay. Deze twee behoren tot het goedkope gamma, maar bieden ook een goede bescherming. Ja. Deze producten zijn eigenlijk van de apotheek wel wat duurder, maar gaan vooral ook met de labels lopen. Grote afwezigen uh, dit jaar stel ik vast, zien uh, van Nidel, ja, die vaak in het verleden als beste van de test of beste koop beoordeelt. Nu staat hij er niet meer bij. Hoe komt dat? Uh, dat klopt. Het komt omdat wij eigenlijk wat strenger zijn geworden qua ingrediënten. Namelijk twee zonnefilters, octocrylene en homosalaat. Die um, willen we eigenlijk liever niet meer in zonnecrimes zien. Um, en bij de SIN komt uh, de zonnefilter octocrylene voor. En als je die laat staan, kan eigenlijk een hormoonverstoorder worden gevormd. Okay, dus vandaar geen SIN meer dit jaar. Als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, dan ben ik altijd op zoek naar een zonnecrème die ook goed is voor het milieu. Want ja, je doet dat op je lichaam, dan loop je de zee in. En ik wil ook geen schade aanrichten aan, aan koralen en vissen. Is dat iets wat wij ook meegenomen hebben in deze test? Ja, inderdaad. Wij hebben dat dus eigenlijk getest. En het is wel zo dat de zonnefilters niet zo goed zijn voor het milieu. Uh, maar eentje is er eigenlijk wel in geslaagd om uh, ons eco-label ja. uh, te krijgen. Mm -hmm. Het biedt namelijk een goede bescherming tegen de zon. En het is eigenlijk ook uh, heel goed uh, voor het milieu. Het is eigenlijk een, uh, uh, een uh, zonnecrème met mineralen filters. Het kan dus, hè? dus. Als de fabrikant echt hun best doet, dan kan het. Ja. Ik zie hier ook zonnecrèmes staan die zich uh, specifiek op kinderen richten. Hè. Je ziet dan een figuurtje erover, een parasolletje. Maar voor mij, een factor 50 plus is een factor 50 plus. Of is er toch een verschil? Nee, uh, dat klopt. Kinderen best beschermen met factor 50 plus, omdat dat de hoogste uh, ja. bescherming is. Maar um, het kan even goed zijn met een figuurtje of zonder figuurtje. Maar, ja, het belangrijk. belangrijkste is... Voor kinderen dat er geen allergenen in voorkomen en daarvoor moet je de ingrediëntenlijst nakijken. En welke allergenen dat zijn, dat vind je eigenlijk op onze website. Oké, okay, wil jij weten welke zonnecrème je mee gaat nemen op reis? Neem dan zeker een kijkje via deze link. Wie voor 2017 op vakantie belde, smste of op internet ging, die betaalde zich blauw. Maar sinds dat jaar hebben we een regelgeving die maakt dat je eigenlijk in het buitenland aan dezelfde kosten kan bellen, telefoneren, surfen als hier in ons land. Dit jaar veranderen de regels opnieuw. Daarom is Christophe er komen bij zitten, dat is onze telecom-expert. Welkom Christophe. Simon. man. Wat verandert er eigenlijk dit jaar precies? Maar het belangrijkste nieuws is dat eigenlijk gewoon de regulering met tien jaar verlengd wordt. Positief dus eigenlijk? Ja, dat is heel positief. Um, het is belangrijk om te weten dat die regeling alleen maar geldt binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie. Er zijn dus landen, vakantielanden in de buurt van de EU waar die regels ja, niet gelden. Wat dan eigenlijk? Maar stel ik zit op een Grieks eiland en mijn smartphone maakt automatisch verbinding met een Turkse zendmast die nabij gelegen is en een betere kwaliteit biedt. Ja. Dan ben je dus verbonden met een netwerk dat niet binnen die regulering valt en dan kunnen de kosten hoog oplopen. En hoe kan ik dat dan voorkomen? Want als ik mijn 4G gewoon eigenlijk open laat staan, ja, dan connecteert dat maar. Hè. Ik hou dat niet in de door. Ja, we beseffen minder en minder of we nu via 4G of via wifi verbonden zijn, dus dat is ook logisch dat we daar geen aandacht meer aan geven. Maar als je op vakantie bent, kan je wel ervoor zorgen door gewoon bij de instelling van je smartphone het automatisch verbinden met een gegevensnetwerk uit te schakelen. En dan ga je zelf de keuze mogen maken met welk netwerk je verbinding maakt. Dat gaat over gegevens. Laat ons iets over, ja, gewoon bellen hebben. Uh, ik ben hier aan het zwoegen op kantoor in Brussel en ik, uh, ik mis jou, Christophe. Jij zit op jouw strand in Spanje en ik ga jou bellen. Voor wie zijn de kosten dan? Die vallen eigenlijk gewoon binnen je nationale bundel. Dus dat is gewoon de belminuten van je abonnement. En als jij mij mist vanuit Spanje en jij belt mij hier in Brussel, dat is gewoon hetzelfde? Dat is inderdaad hetzelfde, want ik bevind mij binnen een EU-land dat binnen de regulering valt en ik bel naar België dat ook binnen de regulering valt, dus geen extra kosten. En als we nu nog eens een klein beetje verder gaan, we steken de Middellandse Zee over richting Tunesië laten we zeggen, verandert er dan iets? Dat is ook roaming, maar niet met de regulering. Want ja, Tunesië zit niet tot bij die uh, 28 lidstaten. Mm -hmm. Dus dan gelden er wel extra tarieven die duurder uitvallen. Echt duur? Dat kan toch wel tot enkele euro's per belminuut. Uh, de sms'en kunnen ook oplopen en vooral de data zal aanzienlijk veel duurder zijn dan dat we dat gewoond zijn binnen België. Dus samengevat, als, als jij in Tunesië bent en jij wilt met mij bellen, dan zoeken we best een, een wifi-contactpunt om via WhatsApp of via Skype of een ander medium met elkaar contact te hebben. Ja, een veilige wifi-verbinding van je hotel bijvoorbeeld is dan inderdaad een raadzame oplossing. Nog één ding, ook binnen de, binnen de EU zijn er daar limieten op, op die roaming like at home? Maar het is gewoon belangrijk, zoals je dan thuis in België ook gewoon bent, om binnen de limieten van je bundel te blijven en dan vooral met het surfen sms'en zijn meestal overal onbeperkt en belminuten worden steeds ook meer onbeperkt binnen de abonnementen, maar vooral dat surfvolume, ga je bijvoorbeeld op vakantie meer streamen, meer video's bekijken, meer gps gebruiken, ja. dan kan je datavolume nogal snel opgebruikt raken en dan ga je misschien wel nog extra gefactureerd worden, maar die tarieven zijn wel aanzienlijk goedkoper geworden, want dat zijn dan de nationale tarieven, 10 cent per megabyte of 5 cent per megabyte, terwijl het vroeger makkelijk enkele euro's per megabyte okay. was. Heel duidelijk Christophe, dank u. Als jij problemen hebt met je telecomoperator of hij heeft roamingkosten aangerekend die hij niet zou mogen aangerekend hebben, neem dan zeker contact op met testaankoop. Bijna drie jaar van uh, coronamiserie kunnen we toch wel zeggen, kunnen we deze zomer misschien terug op vakantie gaan? Vandaar dat onze reisexperten ander komen bijzitten is. Anne, vertel eens, uh, corona, mogen we dat helemaal vergeten als we naar het buitenland gaan of toch nog even opletten? Nee, jammer genoeg niet, Simon. Je moet inlichtingen inwinnen over welke documenten je nodig hebt om een land binnen te raken. Mm -hmm. En je moet ook inlichtingen inwinnen over de maatregelen die ter plaatse nog kunnen gelden. Dat kan je doen door te kijken op de websites van de ambassade van het land Waar je heen wilt, op Reopen Europe mm -hmm. of op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Um, daarnaast moet je er ook voor zorgen dat je COVID-Safe-app ja. up-to-date is en print het ook uit okay. zodanig dat je in het geval van problemen daar altijd kan op terugvallen. Ja, daar moet ik zeker aan denken voor als mijn batterij nog een keer nog Absolut, plat is. Absoluut, absoluut. Um, je hebt ook mensen die zich de vraag stellen: ja, als ik een annulatieverzekering neem, ben ik dan beschermd voor één als ik zelf COVID krijg? Of twee, als er ter plaatse maatregelen zouden gelden uh, door corona waardoor mijn reis toch niet hetzelfde is? Ja, de ene verzekering is de andere niet, dus een annulatieverzekering kan nuttig zijn in geval van ziekte bijvoorbeeld, COVID of een andere ziekte. Ja. Uh, maar zal niet altijd al die andere gevallen dekken. Maar je moet dus goed nagaan wat gedekt is en wat niet. En je moet er ook rekening mee houden dat er maximumbedragen zijn. Dus dat je niet altijd alles zal uh, terugkrijgen. Oké, okay. je hebt heel wat mensen die een, uh, een pakketreis boeken. Dat is een, een, een vliegvakantie met een hotel en zo erbij. Maar heel wat mensen boeken ook individueel een hotel bijvoorbeeld. En dan kan je twee dingen doen. Je hebt de website van het hotel. Of je hebt een site zoals Booking. Of, of uh, ja, ik weet niet, een, een andere aanbieder. Wat is eigenlijk het beste om te doen? Rechtstreeks via het hotel of via het platform gaan? Wel, daar kan je geen eenduidig antwoord op geven. Je moet eigenlijk beide doen. Dus kijk zeker op het platform, want daar zullen misschien promoties zijn en dergelijke meer. Maar contacteer ook altijd het hotel zelf, want zij kunnen soms onder de prijs gaan van de booking, het boekingplatform. Ja, want die platform... Dus dat hangt er een beetje vanaf. Die platformen moeten ook een deel krijgen natuurlijk en daarom kan Inderdaad, het soms nuttig zijn om... Inderdaad, het kan nuttig ja. zijn. Dus vergelijken is de boodschap. Vergelijken. Uh, misschien nog één ding, als ik ter plaatse wil betalen, doe ik dat dan best met mijn kredietkaart of met mijn uh, gewone bankkaart? Wel, één grote tip. Betalen is met de kredietkaart, geld afhalen is met de debetkaart. Okay. Verder moet je rekening mee houden buiten de eurozone. Um, ...dat je uh, als je de keuze krijgt om te betalen in de lokale munt... ...dat je dat best ook altijd doet. Want mm -hmm. vaak zal dat interessanter zijn. Dat geldt ook voor afhalingen. Mm -hmm. um, daarnaast kan je opteren als je vaak op reis gaat... ...voor een uh, rekening bij een neobank... ...zoals Revolut, en 26 of Bunk. Want daar zijn mm -hmm. wel interessante voorwaarden soms. En als je uh, verre reizen maakt... Moet je bij je bank contact opnemen om na te gaan of je betaalkaarten wel zullen werken op je bestemming. Met al deze tips kunnen we zorgeloos op vakantie vertrekken. Natuurlijk is het zo dat er altijd wel problemen kunnen opduiken. In zo'n geval aarzel dan vooral niet om testankoop te bellen op het nummer 0800 29 510. Dit was TestTalks. Wil jij ons graag blijven volgen? Abonneer dan op dit kanaal. Graag tot een volgende keer!